Hey Jos, kom maar Joyce! Kijk eens Jos! Ho, Joyce! Wel gewoon een oh, toestukje. Ja, dat kan. Nu heb ik toch maar één wortel. Kijk eens, Joyce. Ah, oh, Blackjack ben je gemeen. Ja, dan moet ik je negeren. Ik vind je niet leuk, Blackjack. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Hé, Blackjack. Nou, je mag een klein hapje. Zo, dat. Is... Annabel moet niet zeuren. Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Hoi, Joyce! Mijn chick gaat achter jagen, Joyce. En Annabel wil ook een schafje. Nou, kijk, dat kan. Zo. Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Hoi, Joyce! George! Nee, Blackjack, hou niet zo vervelend. Blackjack, hou eens op. Kom bij Joyce! Ho, Joyce, kom maar Joyce! Goed zo, Joyce! Hoor, oh, Joyce! Nee, Blackjack! Deze is voor jou, Joyce! Kom maar! Hey Black Jack, hey Black Jack, goed zo Joyce. Nou Black Jack, je bent wel een beetje vies. Black Jack. Hey Joyce, Joyce is mooi schoon, ondanks alle modder. Hey Joyce, ik hoef geen hooi te brengen vandaag. En ook geen water. Hey Black Jack. Annabelle.